Hoi! Ik ben een chaot en ik heb planning nodig. Als ik rondom deadlines zit of rond tentamens of wat dan ook, ik heb dan echt een soort structuur nodig. Daarom plan ik meestal vooruit rond die tijd. Ik vind het fijn om dan even alle punten en alle dingen op te schrijven en dan eventjes voor mezelf te kijken wanneer ga ik wat doen. En vandaag ga ik dus een soort stappenplan met jullie bespreken hoe je nou een goede planning kan maken. Stap 1. Kies je soort planner. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat je kiest voor of een papieren planner, of voor een agenda of voor een telefoon of combineer het. Wat ik zelf doe is namelijk mijn telefoon. Daar zet ik mijn afspraken in en uh, op mijn planner schrijf ik dus wanneer ik welke opdrachten en dingen ga doen. Dit is mijn planner trouwens. Auw. <lacht> het is een weekplanner, dus je hebt gewoon alle weken vooruit. En ik vind dat heel fijn omdat je dan, dit kan je overal makkelijk neerzetten in je huis en meestal de dingen die ik doe, die moet ik thuis doen. Dus vind ik het fijn om dat dan dichtbij moeten hebben zodat ik kan zien wanneer ik wat moet doen. En in mijn telefoon gebruik ik de Calendars app. Dat is een app eh, waarbij ik dus al afspraken opschrijf en ook mijn rooster heb van school. Stap 2. Schrijf alle vaste afspraken op. Daar bedoel ik dan mee werk, school, dingen die je sowieso gaat doen waar naast je geen tijd hebt om iets anders te gaan doen. Stap 3. Maak daarna een lijstje met alle losse dingen. Dus dit zijn eigenlijk de dingen waar je wat flexibeler in bent. Dat je je kamer gaat opruimen, maar ook uh, dingen zoals dus bijvoorbeeld jouw schooldingen. Dus wanneer ga je aan je opdrachten werken. Zeg dus maar dingen die wat flexibeler zijn om uh, op verschillende plekken neer te zetten. Ik bedoel, school staat vast, daar moet je heen. En een tandartsafspraak staat ook vast, daar moet je heen. Dus daar moet je een beetje het onderscheid in vinden. En daar bedoel ik dus ook mee, een avondje lekker Netflixen, uh, dat hoort daar ook bij. Dat is ook een los ding die je wel kan verplaatsen eigenlijk. 4. Schat de tijd in hoe lang je bezig bent. Dus met een schoolproject of met Netflixen. <laughs> Lekker joy. Maar dit is wel essentieel, want hierdoor kan je dus uh, naast jouw vaste planning kijken waar je het dan makkelijk kan blokken. En hier is dan de vuistregel: liever te veel inplannen dan te weinig. Want uh, we weten allemaal hoe verschrikkelijk het is om tot 12 uur s'nachts door te werken aan school. Dus schat even in, ik ga drie uur bezig met dit project deze week. Ik ga vijf uur bezig met het leren voor dit tentamen. Schrijf dat allemaal op bij dat lijstje met alle losse dingen. Stap 5, plan ze dan in. Kijk in je agenda of in je planning of hoe dan ook. Ik moet, wat is de algemene naam voor dat? Nu ga je dus kijken in je vaste agenda rooster iets. Wanneer het nou uitkomt, uh, wanneer je aan je school gaat of wanneer je lekker een avondje niks gaat doen. En nog een algemene tip is om altijd gewoon uh, hetgene wat je dan in je planning hebt staan, om dat ook echt te zien als een vaste afspraak. Dat heeft voor mij heel erg gewerkt. Als ik het echt zag als een tijdblok waarbij ik in de tussentijd echt dingen moest gaan doen, doen, alsof ik dus naar je werk ga, dan voelt het veel vaster dan als je zeg maar denkt: van oké, okay, ik kan dit eigenlijk ook nog later doen. En het allerbelangrijkste is: hou je aan je planning. En ik weet dat het heel lastig is, want je hebt geen idee hoeveel planning, planningen ik vroeger heb gemaakt, en allemaal zo. Doei. Ben ik nou ziekelijk overbelicht? En zie ik dat nou nu pas? Of valt het nou mee? En anders ben ik gewoon een spook vandaag. Boeien. En heel kort samengevat, schrijf het je vaste afspraken op. Doe dan de losse onderdelen waarmee je kan schuiven. Zet je op een aparte lijst en die plan je dan in op basis van je vaste schema. En altijd beter te veel tijd voor nemen dan te weinig. Behalve bij Netflixen op de bank natuurlijk. Goed, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Ik ben heel benieuwd, plan jij graag? Ik wil het graag weten in de poll, laat het me even weten. En dan zie ik jullie graag volgende week weer terug met een nieuwe video. Jullie staan weer vet ver. Ja. Hallo. Het lukt niet verder. Buah.